is dit ondernemers van eigen zeebodem. Het is de vierde keer dat we hier zitten. En dit is de plek waar ik het gesprek voer met ondernemers die ondernemen in en om Flevoland. En ik praat met ze over wie zij zijn. Wie zijn de mensen achter de ondernemer? Wat uh, willen zij met hun onderneming? En hoe kan Flevoland de beste plek zijn om te ondernemen? Vandaag het verhaal van... Hendrik Kramer en van zijn vader Klaas en zij zijn samen de zesde en de zevende generatie vissers uit Urk. En Hendrik is een visser met een missie. Hij wil met een zo klein mogelijke footprint een eerlijk visje vangen. En hij zit hier aan tafel. Goedenavond. Goedenavond, heb je nog ja, gezegd. dank je. Wat vond je mooi? Uh, nou, uh, goed samengevat. Ja? ja? Nou, dank. Dat is een goed begin. Hé, hey, waarom vis je? Uh, waarom, wist ik? Nou, ja. uh, als, uh, als mijn broodwinning uh, en uh, ja toch ook vanuit een missie om het, uh, en een wens om het familiebedrijf voor te zetten. Waarom was die wens zo groot om dat te doen? Uh, nou, mede omdat ik uh, de kans zag en omdat... Uh, nou ja, ik eigenlijk uh, met een uh, schone lei weer uh, kon beginnen, of weer kon instappen. Ja, nou, daar gaan we het straks uitgebreid uh, over hebben. En een dag van een visser. Hoe laat begint die dag? Eén uh, minuut over twaalf. <lacht> ja. In de nacht? Ja, dat gaat ja. Uh, 24 uur per nacht door. Ja, maar als, jij, als jij een, uh, een week begint, want je vertelde me straks, je gaat een week op een week af. hè? Ja. Dus stel je gaat een week vissen. Dan begint hij om 1 over twaalf s'nachts. En wat ga je dan doen? Nou, uh, het vissen, dat, uh, uh, dat, gaat uit, ja, dat gaat dus dag en nacht door. En de enige zekerheid die je op zee hebt, dat is dat elke uh, vier uur, of uh, net hoe lang je vist, uh, elke vier uur komen de netten weer boven. En uh, in die vier uur moet vervolgens alles gebeuren. Dus dan moet de vis zo snel mogelijk op ijs en... Uh, Wanneer je daarmee klaar bent, dan kun je slapen, koken, uh, dus gaat, voetbal kijken. Dat gaat in uh, rondjes van, van vier uur, ja. gaat dat steeds maar door. Ja. En wanneer slaap je? Uh, daar, nou ja, in de tijd die over is. Ja, dus dat zijn ook kleine blokjes. Ja, ja. ja dus je hebt ja. nooit langer dan, dan zeg maar drie of drieënhalf uur slaap. Hoe zwaar is dat? Nou, ik vind, ik vind het, uh, ik, vind, nou, ik zeg het wel eens, ik kom uh, aan boord tot rust. Ja? ja? Waar zit die rust in voor jou? Nou, misschien toch minder prikkels. Uh, ja, en uh, net wat ik zeg, het is heel duidelijk, iedere vier uur of vier en een half uur ligt er net aan hoe lang je vist. Mm -hmm. Maar dan komen die net boven en dan, uh, ja, dus, uh, ja, het is heel duidelijk en heel... En met het uh, moment dat die, dat die net uh, uit dat water komen. Wat gebeurt er dan bij jou? Ja, dan ben je toch steeds weer nieuwsgierig wat er wat erin zit of. Uh, ja, en dat ja, dat dat verse visje dat uh, dus uh, ja, daar word ik wel. Uh, word ik wel heel blij van, zeker wanneer er weer uh, uh, genoeg vis in zit. Ja. Het kan ook wel eens vervelend zijn wanneer je denkt, oh kak ze zitten er niet in. Dus. En uh, als je een goede vangst hebt, wat zit er dan in? Uh, ja, van alles. Uh, lagustines, uh, schooltong, uh, tarbot, helbot, kabeljauw, uh, inktvis, uh, Ja, uh, kan alles zijn. Uh, ja, en wordt dat, wordt dat ter plekke ook opgegeten dan op het schip? Wij eten aan boord ook uh, nou, meer dan eens een visje. Ja. ja, en wat lag er vanavond op je bord? Uh, Oh, wild hier uit uh, Flevoland. Want ik heb bij mijn ouders gegeten vandaag. Geen vis? Nee, nee. we hebben geen vis ah. gegeten vandaag. Ah, je praat thuis uh, de hele avond ook mee via de chat. Dus als je een vraag hebt aan uh, Hendrik of zo dadelijk aan zijn vader, uh, zet hem vooral in de chat, vragen, reacties. Uh, ze zijn heel erg welkom. Ja, straks praten we over jouw uh, mooie schepen, die je de Tesla's van de zee noemt. Maar laten we even teruggaan naar het begin, want je bent de zevende uh, generatie vissers. Uit wat voor nest kom je? Uh, ik uh, kom oorspronkelijk van Urk. Ja. Ik ben uh, de jongste van drie. Mm -hmm. Ik heb een oudere broer en een oudere zus. Uh, ja, uh, uh, mijn ouders zijn er allebei nog. Mijn uh, broer en zus, wonen, zus woont in Lelystad en mijn broer woont op Urk. Dus, uh, en doen ze iets in de visserij ook? Uh, nee. nee. Dus daarin uh, ben jij de echte opvolger van je vader, kunnen we zeggen. Ja. Zullen we hem even erbij halen? Ja, goed. Ja, want hij is hier vanavond. Dus hier is uh, de vader van Hendrik. Het is Klaas. En hij uh, komt nu naar ons toegelopen. Dus jullie zaten vanavond nog samen aan de eettafel. Uh, ja, ja, vanmiddag. Uh, op de rug eten ze tussen de middag waren. Ah. Welkom. Dankjewel. Ja, ik belde deze week. En toen vroeg ik van, uh, hoe kijk je naar je zoon? En toen zei je, vol dankbaarheid. Ja. ja. Klopt. En wat, wat is die dankbaarheid? Dankbaarheid is dat uh, een, uh, toch nog weer een generatie door kan gaan met het familiebedrijf. Um, ja, wat uh, je noemde de generaties al. Ik ben inmiddels de zesde generatie. Ja. Kan, uh, wat of we weten dan hoor. Kan het zou, het zouden gaan. er misschien wel twaalf kunnen zijn. Dat zou misschien wel kunnen, ja. maar uh, wat of we zeker weten, dat is. Uh, dat aantal generaties van mijn grootvader, die ja. heeft de geschiedenis vanaf zijn grootvader op papier gezet. Moest je vroeger altijd naar allerlei fotoalbums kijken van al die generaties ervoor? Nou moest niet, maar ik, uh, ik ging inderdaad al, alle Ruk 200 in, dat was dus het familienummer, dat ging ik wel ja. terugzoeken. Ja, wat er nog aan foto's was. Ja. Ja. Je zegt vol dankbaarheid. Waarom is het zo belangrijk dat die lijn van de visserij wordt voortgezet? Omdat uh, het altijd in mijn beleving, ja, je bent met iets goeds bezig, met uh, het rentmeester zijn op deze wereld en uh, je vangt een eerlijk product. We kunnen er zelf niets aan veranderen aan de vis, wat of we, nee, zoals het uit de natuur komt. Zoals het zwemt, zwemt het. Ja, zoals het zwemt en zo proberen we het uh, dan uh, klaargemaakt op het bord te krijgen. Wanneer ben je zelf gestopt met vissen? Met het, uh, echt het beroepsmatig vissen? Ja, ja sinds kort. Ik ga nog wel mee. Maar ja. er is een moment geweest dat je, dat je eigenlijk uh, het, het toch een beetje wilde gaan overdragen of dacht aan stoppen. Ja. En toen uh, zou het maar zo eens kunnen zijn dat Hendrik dat misschien ging doen. Wat waren zo je gedachten daarbij? Ja, dat werd steeds duidelijker ook dat Hendrik het wou gaan doen. En die, heeft, uh, ja, die kreeg een steeds dikkere vinger in de pap. En ik werd inmiddels 60 jaar. Ja. En toen denk ik, nou, nou is het uh, een mooi moment om een stapje terug te gaan doen. Dus niet meer ook, uh, want dat... Het vraagt veel van je, het schipper zijn, ja. dus dat heb ik aan de jongere generatie maar overgelaten. Hendrik zegt het is eigenlijk een heel lekker, lekker ritme, ik gedij daar goed bij. Ja. Maar jij zegt het is eigenlijk heel zwaar. Wat maakt het uh, zwaar? Het, wat, qua leeftijd, dan, ah. dan, wordt het, dan wordt het zwaarder. Ja. De techniek die neemt enorm toe en je probeert daar wel in mee te gaan. Maar er komen toch wel, ja, dan moet je, af en toe moet je wat loslaten. Ja. En, uh, ik ben gekomen van een vrije zee, helemaal een vrije zee. En nu is het enorm ingeperkt. En de jongere generatie kan er veel beter mee omgaan als dat... Uh, wat is er, wat is er veranderd? De, de, de vrije zee, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, je, het was gewoon helemaal vrij. Dat ik begon in 1968. Ja, toen, toen was je. Ja. Hoe oud? 14 jaar. Ja. Ja, de en, mensen thuis gaan rekenen. Hè? 67 nu, hè? Ik ben nu 67. Ja, 60, ja. ja klopt. Ja. Ja. En dus je begon te varen toen je 14 was. Toen, 14 toen was, was de zee ja. was vrij. De zee was vrij. Wij konden tot uh, op het strand bijvoorbeeld uh, vissen voor de Nederlandse kust. Ja. Voor de Duitse kust was het drie mijl. Nou, dat... toen waren er waren geen regels. Er waren geen regels. En nee. er waren er geen, het de en er zijn waren we, geen zijn quota's. Geworden. Ja. Er waren maarswijtes. Die waren er dan, maar ja, dat is allemaal. Ja. Ja, je vader was die vrije zee gewend en uh, toch, um, ondanks dat die zee niet meer vrij was, dacht je, ik stap erin. Wat was dat dan? Uh, wat was dat dan? Waarom Wat was, erin dat, wat was dat in jou waar de, waarvoor het, waardoor het toch aantrekkelijk genoeg was om te gaan vissen, terwijl die zee niet meer zo vrij was als je vader hem lang heeft gehad? Ja, ik... Uh, ik, ik uh, ja, voor mij was het, was het ge, uh, gewoon dat uh, je na 12 mijl uh, pas. Uh, dus dat je eerst 12 mijl de kust uit uitmaakt. Ja. En dus ja, als dat voor. Ja, dat, ik weet niet anders. Het lonkte genoeg, toch nog steeds. Jazeker. Ja, ja. Je zoon besloot elektrisch te gaan varen. Op welk moment uh, deelde je dat uh, mee aan, uh, aan je vader? Nou, eigenlijk kwam mijn vader. Die kwam eigenlijk bij mij en die zei van, nou, ja, we hebben de rechten nog en de, wat wil je? Bedrijfsbeëindiging of zullen we het nog een keer proberen? En het Masterplan Duurzame Visserij, daar waren we altijd nog bij betrokken en we volgden de visserij nog op ja. de voet. En toen, uh, toen zei ik van, nou, dan wil ik het nog wel een keer proberen, maar dan wel op deze manier. Nog dus wel een keer proberen? Wat was er zo, wat was de reden om er eventueel wel te stoppen? Nou, ging, ging echt super slecht in de visserij. Ging super slecht. Ja. Ja. Wat was het dieptepunt? Het dieptepunt was dat je in feite om nog een kilo vis uh, te vangen, drie liter uh, brandstof moest verstoken. Ja, ja dus dat, dat, dat, dat, waren dat, kon, dat waren zware tijden. Dat kon op die manier niet meer. Nee. De gasolie die werd onbetaalbaar. Wat was er nog meer aan de hand in die moeilijke tijd? Uh, slechte jaarklassen in de, in de de, voor, de, voor de vis. Ja en uh, steeds meer gesloten gebieden en uh, slechte marktprijzen. Genoeg reden dus om, uh, om de handdoek in de ring te gooien en ja, jij zei, we proberen het toch nog een keer. Maar ik ga dat elektrisch doen. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, en uh, met een uh, goed plan. Hè. Dus we, we hebben tegen elkaar gezegd uh, en er was een, daarom heet het ook Masterplan Duurzame Visserij. We hebben daar met een, eigenlijk met een consortium aan... aan Iedereen die er verstand van heeft, dus scheepsbouwers, accountants, uh, vissers, hebben we eigenlijk vooraf een goed plan neergezet. En dan zeggen we: Nou, op deze manier moet het wel kunnen. En dan kunnen we zelf zo'n uh, bedrijfsmodel neerzetten: dat, dat we een showcase zijn voor, voor andere bedrijven. Dat je kan zeggen: Oh, we, we leveren ons oude schip in en we bouwen precies zo'n schip. En dan kunnen we. ...toch nog een uh, dusdanige cashflow genereren, zodat we onze oude schulden nog af kunnen betalen. Dus een hele, hele frisse wind erdoorheen. En je schreef, je schreef daar een mooi plan voor. Wat waren zo belangrijke punten in dat plan? Nou, 80% brandstofbesparing was eigenlijk het, de, de stip aan de horizon op dat moment. En op dat moment dacht ik, nou, dan, dan zijn we klaar. Als we 80%, 80 brandstofbesparing hebben gerealiseerd, dan uh, zijn we duurzaam en dan... Uh, nou ja, dan, dan kunnen we vooruit. Dat dacht je toen. En wanneer veranderde dat? Nou ja, toch eigenlijk gaandeweg uh, kom je dan achter van ja, uiteindelijk... Op dat moment begon duurzaamheid echt een beetje een trendy woord te worden. En ja, wanneer je daar dan steeds meer in gaat verdiepen, dan zie je eigenlijk steeds meer dingen die eigenlijk nog veel beter kunnen. En uh, de, te de techniek en technologie die haalt je verder in. Dus, uh, was het economisch gedreven of was het vanuit de intrinsieke uh, idealen? om uh, op deze manier te gaan werken? Nou, als je rijk wilt worden, dan moet je geen visser... Uh, moet je geen visserijbedrijf uh, starten. Dus er was iets anders aan de hand? Ja, er was wel iets anders aan de hand. Hij werkte aan zo'n plan. Je had daar ook een stem in, hè? Het, jullie ja. hebben daar samen in, uh, in ontwikkeld. Hoe groot was je geloofd dat het ging lukken? Nou, dat het eenmaal op de rail stond. Ja. Toen dacht ik, ja, als het op deze manier niet kan... Dan, dan stopt het toch. Dus uh, het was alles of niets. Dat, uh, dat plan was er, je ging elektrisch varen, maar niet zomaar met een schip, hè? Je hebt je eigen schepen ontwikkeld en gebouwd. Jouw Tesla's van de zee. Neem ons eens mee, wat zijn het voor schepen? Nou, kijk, dat heb ik niet zelf, heb ik niet zelf gedaan. Uh, daarvoor uh, zijn we bij Marin geweest. En uh, nou, net wat ik al zei, Masterplan Duurzame Visserij, dat was eigenlijk een consortium van mensen die heel veel kennis inbrachten. Dus, uh, ja. nou, je, nou, ja, Frans... je hebt het niet zelf staan bouwen, maar je was wel heel erg betrokken erbij, hè? Je ja. Je hebt niet zomaar een schip uit een catalogus gekozen. Nee, dat klopt. Nee. Uh, we zijn ik daarvoor eerst bij Marin bijvoorbeeld langs geweest uh, in Wageningen om uh, naar een ideale scheepsvorm naar rondvorm te komen mm -hmm. en daar waren ook uh, scheepsbouwers bij betrokken. Dus uh, nou, Hoekman Shipbuilding op Urk bijvoorbeeld, maar ook uh, Patmos uit Stellendam. Mm -hmm. uh, de TU heeft er nog uh, naar gekeken. Dus uh, op die manier hebben we eigenlijk op, op dat moment bestaande kennis hebben we samengebracht... ...en zijn we tot dit uh, scheepsmodel gekomen. En wat is er zo bijzonder aan het scheepsmodel wat er uiteindelijk is ontstaan? Waarin onderscheidt dat zich van heel veel andere schepen, Klaas? Het meeste in uh, het onderwaterschip. In zo weinig weerstand. Mm -hmm. En als je het plaatje ziet van het zogenaamde de lijnenplan... Mm -hmm. dan is het, ik heb het al aan verschillende mensen laten zien... maar dan is het zo of je naar een potvis kijkt. Vertel eens. Ja, <lacht> nou, dat scheepsmodel. Dat ja. Is, uh, het is de vorm is, nou, van de potvis. De vorm van een potvis, ja. onder water. Mm -hmm. En, ja, we en welk effect heeft dat op het varen? Het heeft de effect dat er veel minder weerstand is. Mm -hmm. Dus wat of uit de natuur komt, ja. de schepping komt, dat is, het, dat is het beste wat er is. Dus de natuur is de inspiratiebron geweest ja. om de natuur ja. mee in te gaan? Ja, ja. ja. ja. Je vader noemt de potvis, wat, wat vind jij er goed gelukt aan of bijzonder aan jouw schepen? Nou, ik vind uh, zelf uh, op de MDV2 dan bijvoorbeeld, uh, daar hebben we, dus we hebben de MDV1 eerst gebouwd en vijf, binnen vijf jaar hebben we een tweede gebouwd. Even voor 2. de mensen thuis, MDV, waar stond het ook weer Masterplan Duurzame Visserij. Ja. Uh, maar in de MDV2 hebben we een uh, anti-roll-tank ook nog uh, ja. uh, uh, ingebouwd. Mm -hmm. Dus hij, is, nou, en dat bevalt mij wel heel erg goed. Want ik, nou, dat ik klein was, had ik al een beetje last van zeeziekte. En dit duimt minder. Dit is echt heel lekker uh, rustig en relaxed. Ja. Maar dat onderwaterschip, dat klopt. Uh, als je op de werf staat en hij staat droog, dan zie je, dan zie je echt goed uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe, efficiënt, uh, hoe efficiënt dit schip is. Ze waren gebouwd. Jullie waren enthousiast. Wat zeiden anderen? Ja, uh, die waren meest niet al te enthousiast. Waarom niet? Uh, ja, dat die dachten dat het een, een stap te ver was. En, uh, Waarin te ver? In, uh, dat het te ver af kwam staan van de bestaande visserij. Wow. Ja. Was het zo, Hendrik? Uh, nou nee, uh, nou nee, nee, want het staat best wel dichtbij bij uh, visserijtechnieken die we al kenden. Uh, maar ja, we wilden ook op de, op, de, op de nieuwe trend mee, dus elektrisch vissen, en uh, ja. daar wilden we nog een extra stap in maken. Maar dat werd vanuit Brussel werd dat teruggefloten en daar hadden wij nog steeds wel hele goede, goede hoop op hoor. Uh, dat we op die manier uh, toch met elektrisch vissen ook uh, goed tong konden vangen. Mm -hmm. Maar uh, zeker qua scheepsvorm, toen hij uh, voor het eerst op Urk kwam te liggen, toen heb ik wel veel gehoord van dat is toch geen kotter en uh, dat ziet er niet uit. En, en wat zei is, jij dan? Ja, dat, ik, moet dan, ik moet dan alleen maar een beetje lachen. Dat is, eigenlijk is dat wel een beetje brandstof voor mij hoor. Wanneer een ander zegt dat lijkt nergens op, dan vind dat ik Dat zullen wij we wel eens Ik uh, heb, een, een, ik wel heb ik wat dat dan gaat, misschien wel een beetje aparte smaak. Hij was gebouwd en hij ging varen. Wat, wat weet je nog van de eerste dag dat je ging varen op die MDV 1 of 2? Nou, de MDV-1. Nou, ik weet nog dat we de sea ja, trials, hoe is het daar een Nederlandse woord voor? Dus uh, dan ga je met de scheepverinspectie gaan ervaren. En toen moesten we bijvoorbeeld, uh, ja, dan moet je een U-turn uh, maken. Dus uh, dan mo alles moet getest worden. Dus een keer vol vanuit vol vooruit, vol achteruit. Je schip moest auditie doen. Precies. Nou ja. En toen uh, moesten we een U-turn maken. En op dat moment ging hij zo scheef dat ik even dacht... Dat ik even bang was, maar op dat moment dat hij toen terugkwam, toen dacht ik: oh, oké, okay, dan, dan win je dus ook wel vertrouwen in ja. Maar toen, toen ben ik wel even voor een moment dat even bang geweest. Moment. Ik denk: ja. nu kan ik wel eens omgaan. Maar, uh. wat, was het, wat was het moment waarop anderen zeiden: Nou, dit is toch wel een mooi ding? Dat heb je goed gedaan? Nou, toen de brandstof weer uh, duur werd eigenlijk. Want, Want, Want wat gebeurde er toen? Nou ja, op het moment dat wij dus met Maastplan Duurzame Visserij bezig waren, toen ging het dus echt heel slecht in de visserij. Dus ja. de brandstofprijzen waren heel hoog en de visprijzen waren laag. En op het moment dat wij eigenlijk in de vaart kwamen, toen was het hele spectrum was gedraaid. Dus de brandstofprijzen die kelderden en de visprijzen gingen omhoog. Dus eigenlijk waren we op dat moment een soort van overbodig. En nu we de brandstofprijzen weer omhoog zien gaan, nu hoor ik... Steeds meer dat er collega's en zo vragen: van hé, hey, wat is jullie brandstofverbruik dan? Hadden wij ook maar een MDV, denken ze nu? Nou, je ziet nu wel dat, uh, dat wat er nu aan schepen gebouwd wordt, mm -hmm. dus uh, de nieuwbouwschepen die er nu uh, uh, ja, uh, in de vaart komen, dat die, dat die daar ook echt aan kijken, hoor, naar kijken, naar brandstofverbruik. Minister-president Rutte, was ook best enthousiast hè? over deze schepen. Uh, jullie deden mee aan de Maritiem Awards 2016 en uh, daar hebben we een filmpje van. Kijk even of ze ook in de zaal zijn. Ja, die zijn ja, de ja, de ja. Ja, ja. Nogmaals, ik, ik, ik loop niet vooruit op winnen, dat weet ik echt niet, maar ik zag het wel bij de genomineerden staan. Dit is een heel bijzonder uh, ontwerp, omdat het hier gaat om een hele zuinige en veel zuiniger dan traditioneel, een hele zuinige kotter. En dat lukt doordat zij met een slim ontwerp van de wond erin slagen... ...om bijna 80% minder stookolie uh, te gebruiken. En inmiddels begrijp ik, maar jullie kunnen dat misschien bevestigen... ...dat er ook heel veel internationale belangstelling voor is. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Mooi. U zou iets harder kunnen zenden, ...want ik zou wel ja. trots zijn. Uh, dat is dan weer in Nederland. Uh, en terecht, uh, want ik denk dat dit... ...ik pak het er even uit als voorbeeld, jullie zullen me niet kwalijk nemen... ...maar die Immanuel is een voorbeeld van... Het innovatief vermogen, in dit geval... Ja, internationale belangstelling, dat moest even bevestigd worden. was belangrijk voor Rutte blijkbaar, hè? Ik, uh, <laughs> ik denk het. Ik heb dit... Uh, uh, grappig dat ik dat filmpje nu weer zie. Dat, uh, dat is lang geleden. Ja. Wat roept het op, als je er naar nou kijkt? Nou, op de, ik, we, daarom moest ik lachen, want uh, op dat moment dat hij zo ons bleef noemen, toen dacht ik, volgens mij gaan wij het gewoon worden. En, want ik had echt niet gedacht dat wij... Uh, dat wij, uh, nou ja, wij moesten opnemen tegen, uh, te, tegen superjachten. Dus ik dacht echt niet dat. Uh, maar je en... ging met een prijs naar huis, hè? Ja. ja, wat won je? Nou ja, schip van het jaar. En dat is gewoon ja, dat is een pre hele prestigieuze prijs, is dat eigenlijk. Klaas, wat betekent het voor jou, die prijs te winnen? Nou, dat was een uh, opsteker is er, was het. Ja. En dat gaat nog steeds door. Ja, wat, wat voor een impact heeft dat, zo'n prijs winnen? Uh, nou, je, je krijgt er een enorme stimulans ja. door om, uh, om op het ingeslagen paard door te gaan. Maar die belangstelling dat gaat nog steeds door. In november zouden er nog weer Fransen aan boord komen uh, Kijk. Om, uh, om te kijken naar het schip. Dus het heeft ja. echt uh, iets teweeg gebracht. Duurzame visserij. Als je aan, uh, aan mensen uitlegt die daar weinig vanaf weten wat dat is, hoe leg je het ze uit? Wanneer is visserij duurzaam? Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een zoektocht waar we zelf uh, nog steeds mee bezig zijn natuurlijk. Want je, eigenlijk uh, probeer je elke keer weer, eens, weer iets te vinden of mm -hmm. nog een stapje te zetten. Uh, maar ik leg zelf altijd uit dat we een, uh, een lage snelheid, lage impact visserij doen. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, wij, uh, je loopt vijf kilometer per uur en wij vissen nog langzamer eigenlijk. Dus wij vissen met drie knopen per drie mijl per uur. Je ligt bijna stil. Ja, dus we heel zachtjes herderen we eigenlijk de vis bij elkaar en uh, uh, dat doen we dus vier uur lang, dus op een gegeven moment, nou die vis, die, daar gaan we stapvoets achteraan, dus die zien dat net weer komen en die zwemmen weer een stukje, en dan zien ze dat net weer komen en dan zwemmen ze weer een stukje en op een gegeven moment, dan zijn ze zat en dan draaien ze om en dan zwemmen ze netje binnen. Ah. Dus, dus je, je, je jaagt langzaam achter ze aan? Ja, we hebben ze eigenlijk eerst bij elkaar. En dan uh, op een gegeven moment is de vis is het, is het gewoon zat. en denken ze, nou, we gaan nu niet meer verder en dan, dan, dan, dan zwemmen ze net in. En dan heb jij ze? Ja. ja. Is het beter voor de vis? Uh, ja. Waarom? Uh, nou ja, uh, minder snelheid, dus uh, minder beschadigingen. Uh, mm. uh, ja, dus eigenlijk omdat het zo langzaam gaat, hebben ze gewoon de kans om in, de, in het net nog mee te zwemmen. Dus ze worden niet uh, uh, uh, gezandstraald, om het zo maar te zeggen. Dus nee. ze komen van uh, goede kwaliteit komen ze boven. En uh, nou ja, in de netten zelf zitten allemaal, uh, nou, bijvoorbeeld een ontsnappingspaneel voor mm -hmm. uh, vis die, uh, die we niet uh, dat wat niet onze doelsoort is. Mm -hmm. Dus, uh, ja, op die dus manier dat betekent dat je ook minder hoeft weg te gooien uiteindelijk, zeg maar. Dat, dat gaat nog levend het net uit, moet ik dat zo zien? Ja. Ja, dat klopt. Ja. dus de, de, de, nou ja, Er zit een ontsnappingspaneel in en dat is vanuit het uh, kabeljauw herstelplan, mm -hmm. is dat, uh, hebben we dat uh, erin gebracht. En dan kan dus kabeljauw die een beetje aan de bovenkant van het net zit, die heeft daar openingetje en die kan dan uh, zo ontsnappen. Hoe kijk je daar nou tegenaan als je denkt aan die geschiedenis hoe jullie dat vroeger deden? Vind je het een mooie ontwikkeling? Ja. ja? Want, je, eh, de, de, ja? Ja. Want we hebben het natuurlijk gehad over die, die prijzen, hè? de brandstofprijzen waren, waren heel erg hoog. Dit is daar een oplossing voor, maar er zitten meer voordelen aan. Ook voor, voor het welzijn van dieren wellicht. Voor het welzijn van dieren, ja. voor de kwaliteit van je vis. Mm -hmm. Hendrik noemde het daarnet al, of je vis gezandstraald wordt. Of ja. dat ze zachtjes aan opgeschept worden. Dus het, lever, allemaal, het nee. levert mooie en uh, goeie vissen op, uh, waar, uh, waar komen die vissen terecht? Uh, nou ja, het uh, meeste wat we vangen dat gaat, uh, gaat toch de grens over. Dus dat, uh, nou, Nederland is helaas niet, nou ja, dat is met meerdere dingen zo, hè. Onze, onze lekkere tomaten die sturen we ook de grens over. Dus de lekkere vissen liggen niet bij ons op het bord. Ja, die gaan naar nou ja, Italië, Frankrijk, Spanje, uh, Zweden ook. Verenigd Koninkrijk is wel een grote markt. Maar daar gaat de me het meeste van onze vis gaat, uh, gaat de grens over. Waarom gaat het de grens over? Waarom blijft het niet hier? Nou ja, daar waarderen ze goed uh, en verfijnd eten meer, denk ik, dan uh, wij hier in Nederland. Dat vind ik wel jammer. Dus het levert Domweg meer op, financieel? Uh, ja, ook. Ja, we, en als Nederlander zijn we denk ik ook minder bereid voor, uh, voor eten te betalen. Dus uh, ja, hier moet alles goedkoop zijn en uh, over de grens moet het vooral lekker zijn. Klinkt als iets wat wel, uh, wat, wat wel even veranderd zou mogen worden. Wat, wat, is, wat is er voor nodig om de Nederlander die vis meer te laten waarderen? Ja, de, misschien de naamsbekendheid. Ja, veel. veel Zo, veel mensen weten ook niet dat wij uh, dat hier bijvoorbeeld dat wij lagustines vangen of inktvisen. Mm. En dan denken ze, oh, calamaris, uh, dat is uh, Spanje en Portugal. Maar dan gaan, gaan we daar gaan we op vakantie en dan ja. uh, lekker aan de Mediterraanse zee gaan we vis zitten eten. Maar die vis die, die, die je gewoon. daar eet, die is met jou in het vliegtuig meegekomen naar je vakantie. En die komt gewoon uit de zee hier? Die komt gewoon uit de Noordzee. Ja. Ja. Zijn er plekken in Nederland uh, waar jij je vis uh, uh, wel goed onder de aandacht gebracht krijgt? We uh. zien een mooi visbord nu in beeld, hè? Portie gebakken schoolfilets, graadloos 7,50. Nou, nee. Uh, ja, ik zeg altijd, uh, ga naar Albert Heijn en uh, koop een scholletje. Misschien is het er een van mij, maar dat, dat, dat zou ik zo niet weten. Of er uh, een... Uh, er was... Uh, uh, oh, Bisk natuurlijk. Er is een... Uh, er is een uh, onderneming die maken uh, biesk, dus dat is een soep van vis. En ja. uh, die gebruiken vis van, uh, van de MDV 1 en de MDV 2. Ah, dus die moeten we kopen? Dus uh, als je biesk soep zou kopen bij uh, de supermarkt, ja. dan, uh, dan is hij daar uh, te krijgen. Ja, Er zijn ook, ook veel mensen natuurlijk in deze tijd die zich afvragen... kunnen we eigenlijk nog wel vis eten? Is dat nog wel veilig of zit het vol met allerlei uh, uh, rotzooi? Jullie zijn de experts. Kunnen wij nog veilig een visje eten? Ja, nou, we zitten hier te glimmen, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja. Uh, ja, je spreekt wel eens mensen die uh, geen vis lusten, zeggen ze dan. Nou, ik ben heel wat keren ben ik de weddenschap aangegaan. En ik zeg, nou, als ik je over echt vis laat proeven, dan lust je het wel. Nou, ik ben nog nooit, ooit, nooit die wedstrijd Dan, je, dan moet je ons toch even dat mysterie even, even oplossen. Wat is dan echt vis eten volgens jou? Echt vis eten, dat is een lekker vers visje. Ja. Op natuurlijke wijze bereid. Mm -hmm. En zo weinig Gebakken mogelijk in toevoegingen. Ja. Is dat bakken in roomboter? Dat ook. Ja. Maar er zijn zo enorm veel mogelijkheden. En als je echt goede, verse vis krijgt, nou daar kun je bijna niks aan bederven, mm. wat dat klaarmaken betreft. Maar Hendrik, hoe weet ik nou of die, die vis die ik bij die visboer zie liggen, of dat een goede vis is? Of dat het een vis is die ja, misschien helemaal niet duurzaam gevangen is bijvoorbeeld, of uh, allerlei kwik in zich draagt, of antibiotica, of... Nou ja, dat is, dat is lastig te zien. Uh, want de, trace de, de traceerbaarheid van vis dat is, dat is gewoon moeilijk. En ja, helaas eten wij hier in Nederland wat we aan vis eten: dat is vaak iets wat uit, uit de binnenlanden van Vietnam komt. Of uh, kweekvis, ja. of zalm of uh, panga, of uh, wat eten ze we ook weer in de restaurants: uh, gamba's. Mm -hmm. Dat is allemaal kweek. Dus ja, op het moment dat je, nou ja, de Italianen en de Spanjaarden en de Fransen en uh, noem maar op, die willen graag Nood 7 is omdat ja. het uh, geen toevoeging heeft nee, en uh, een echt visje, uh, echt, echt eten is. Dus ja, dat is een, uh, ja, hoe je dat verandert, dat, dat, dat... Het is ook echt een cultuurding dus eigenlijk. Ja, we, zijn, we weten er te weinig van als Nederlanders en we zijn niet bereid ervoor te betalen. Ja, het zit niet in onze cultuur, denk ik, ja. En zo heb jij je, je afzetmarkt in het buitenland, waar we eigenlijk allemaal van zouden kunnen genieten? Ja, nou, als sector. Hè? Dus, uh, ja. De hele Nederlandse sector heeft er eigen glas van. Ja, het is jammer dat we dat uh, in Nederland zelf niet eten. Wie zou dat kunnen veranderen? Want uh, je, kunt, je kunt iets doen aan de imago een bekendheid. Zit dat bij de vissers zelf of, of is dat een taak voor iemand anders? We hebben wel een visbureau, hebben we wat de, maar ja, dat land toch wat moeilijker. Ja. En ja, wat begin je alleen? Uh, nou, ik denk dat uh, dat, dat, dat uh, ook een stukje vanuit uh, ja, van, misschien vanuit de gastronomie zelf mm -hmm. of vanuit een overheid uh, zou moeten komen. Dus van uh, lokaal, uh, meer lokaal eten. Of een, uh, nou er is nu een farm to fork strategie. Ja. Dan denk ik, ja, dat soort dingen zouden daar wel uh, aan kunnen helpen. De provincie uh, wellicht. Ja, dus daar zou, uh, zou de vis echt nog wel in mee, meer in meegenomen kunnen worden, ja. zeg je. Ja. ja. Nou, uh, werken sommige dingen ook niet mee, hè? want er is ook een heftig documentaire natuurlijk geweest op, uh, op Netflix. Hè? Uh, sea Spirit sea, die heeft heel veel losgemaakt. De, de docu heeft een heel uh, heftig en destructief beeld natuurlijk geschetst van hoe de oceanen uh, leeggevist worden. En hoe er, uh, hoe er wordt omgegaan met de wereld. Hoe kijken wij... ...nou naar zo'n documentaire, hoe zouden we er naar moeten kijken? Ja, uh, nou... Ik, heb je hem gezien? Ik heb hem gezien ja. en uh, we hebben, ik heb er nog in een podcast ook gezeten van, uh, om het hierover te hebben. Maar uh, ja, het feit dat het al op Netflix staat, uh, zegt eigenlijk al genoeg. Dus het is clickbait, er worden... Nou ja, wanneer zulke desinformatie op internet over andere onderwerpen verspreid wordt... ...dan spreken we er allemaal schande van. En hier wordt ook zo een, ha een hap en een snap. Vanuit hier een rapport wordt een mm -hmm. regel gepakt en vanuit dat rapport wordt een regel gepakt. En dat wordt aan elkaar en dan wordt iemand gequote en geknipt. En Je noemt dus het desinformatie. Is het, is het een soort hap, snap, uh, slecht geresearched het is heel aan elkaar erg, geplakt? Het is heel erg gevreemd. En, en dus het raakt dingen aan die echt wel... Uh, die echt wel uh, aan de orde zijn, maar het, het vertelt niet het hele verhaal. Het is een complex verhaal, dat klopt. En er zijn natuurlijk ook wel dingen aan de hand. en We moeten uh, verantwoord uh, vissen, maar... Uh, uh, nou ja. Wat blijft onderbelicht daar, in die documentaire? Uh, nou ja, dat, wel... er, dat, er, dat er wel degelijk... Nou ja, kijk, en het is ook lastig hè, want ik bedoel, het, is, het, wordt, het wordt zo erg uitgezoomd. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik, ik heb geen idee, wat ik, ik kan niet inschatten wat er op de oceanen gebeurt. En ik ben ook geen wetenschapper, maar ik weet wel dat op de Noordzee, dus mijn werkveld, yeah. dat uh, we vissen volgens MSY, dus dat betekent Maximum Sustainable Yield. Dus mm -hmm. uh, maximale duurzame oogst. Dus eigenlijk wordt alleen de rente weggevist. Er is goed beheer op de bestanden. Uh, we doen aan vuilvisprojecten. Uh, uh, dus alle plastic en alle rommel die we in zee tegenkomen, die gaat naar land. Dus je zegt, we doen eigenlijk al heel erg veel goed. Nou, ik durf uh, te zeggen dat de Noordzee het beste beheerde stukje zee ter wereld is. En uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat we... Ook echt. Dus waar het nog beter kan, dat we onze best doen om, naar, om, om, om, naar, uh, om uh, te innoveren en uh, om nog duurzamer uh, aan de slag te gaan. Dus uh, ik zeg echt niet dat we er al zijn en dat we, dat we nog dingen kunnen doen en ook graag willen doen. Want uh, waar, waar zit die innovatie? Wat kan er nog beter? Nou ja, bijvoorbeeld selectiviteit. Dus uh, uh, uh, ja... Je, je, je, je zal altijd bijvangst hebben. Mm -hmm. daar, daarom kom je gewoon niet aan. Maar we zien wel manieren hoe we dat in ieder geval sterk kunnen verminderen. En hoe we, uh, ja, hoe we daar steeds beter in worden eigenlijk om nog selectiever te vissen. Ja. Als je vragen hebt, reacties aan uh, de vissers hier aan tafel, zet ze in de chat. Jullie zijn nog uh, wat rustig en, uh, en stil thuis. Maar we omarmen jullie uh, vragen heel graag. ja. Um, er zijn ook uh, je, hebt natuurlijk allemaal mensen die uh, werken op je schip. Hè? Dan Heb ik me laten vertellen dat het ook heel veel mensen van de Filipijnen zijn? Nou, niet heel veel hoor, uh, oh, een aantal twee. Ja, waarom specifiek daar vandaan? Uh, nou ja, ik heb uh, met die jongens gevaren toen vanuit de tijd dat, we, uh, dat ik dan in de offshore zat. Ja. Uh, we zien even een, een plaatje van jouw uh, crew ondertussen. Ja, hier staan ze niet bij, maar daar zijn we later mee beg begonnen met varen. En ja. Uh, ja, dat zijn, dat, ja, dat zijn gewoon goede zeelui. En uh, ja, in Nederland zien we toch dat uh, er steeds minder mensen uh, uh, nou ja, willen vissen. Dus. Uh, uh, dit werk nog willen doen. Dus ja, daar zijn we eigenlijk een beetje van afhankelijk. Ja, dus zit het nog meer in het bloed daar, kan ik het zo zeggen, Klaas? Ja, dat wel. Ja, ja. ja. ja. En de, dat merken wij ook als, uh, aan die Filipijnen. Ze zijn veel meer gewend vis te eten als wij het ja. doen. Terwijl, ja, en, en wat, terwijl wij toch onszelf ook beschouwen als echte viseters. Ja, en wat, wat brengen zij aan vakmanschap in? Wat, uh, wat hebben jullie van ze geleerd? Nou, van hen geleerd... Nou, niet zoveel denk ik, maar uh... nee, dat... technisch, technisch wat visserij betreft is, uh, hier in Europa zijn we toch wel verder lopen, dan daar. Uh, jullie lopen voorop ja. daarin, ja. ja. Uh, dus het is moeilijk zeg je om aan, aan Nederlandse uh, vissers uh, te komen. Hoe groot gaat dat probleem worden in de toekomst? Ik niet te zeggen. Nee, nee, want we zitten nu hier met een zevende generatie. Is het denkbaar dat er een achtste generatie komt? Of gaat dit, gaat dit doodlopen, dit spoor? Nou, dat denk ik niet. Nee? nee. En dat hoop ik al helemaal niet. Nou, nee. nee, dat weet ik wel zeker van niet. Maar uh, ik denk dat de visserij zeker uh, toekomst heeft. Dus, uh. Laten we eens kijken naar die, naar die toekomst. Word, word je gezien als een, als een trendsetter? ...met de manier waarop jij met je vak bezig bent? <coughs> uh... ja, dat vind ik moeilijk te behandelen. Hè. Als ik nou zeg dat je een trendsetter bent, <laughs> waarom, waarom zou je dat zijn? Waarin loop je voorop? We lopen voorop lopen, dat is dat we toch uh, in een heel slechte tijd... Een, een, een, uh, flink durfden te investeren, of alles durfden te investeren ja. in de visserij. Ja. En toen hadden we echt niet het uh, tij mee. Nee, alle, alles dat... Uh, het is gelukt, hè? Jullie, staan, jullie is, zijn overrijd. Het gelukt, is het. En ja. nu uh, kentert het weer dat de dure gasolieprijzen en dure gasprijzen. Mm -hmm. Maar ja, die geluiden die vang je... Op deze schepen vang je die niet op, ze hebben het wel over goede visprijzen, maar niet over dure gasolie. Nee, precies. Maar om dan te zeggen dat je dan trendsetter bent, want ik denk dat dat toch wel heel erg in de gemeenschap, uh, in, in, in nou ja, Urk waar we uiteindelijk mm -hmm. vandaan komen, zie ik dat toch wel veel meer hoor. Ik, zie, ja. ik, ik weet echt wel veel familiebedrijven te noemen die eenzelfde gok Zijn. en uh, sp sprong uh, gemaakt uh, ja. hebben. Ja. ja, dezelfde trend zijn gaan ja. volgen. Ja. Ja. Ja. Jullie hebben nu twee schepen. Komt er een derde? Nee? <laughs> Waarom niet? Nou, uh, <coughs> nah, nee. Ik, uh, ik zou geen... Uh, het is, uh, innovatie ligt nu... Uh, moet, uh, het zit niet meer in de schepen. Dat, dat hebben we nu geïnoveerd En uh, ik denk nu dat we... De focus op andere dingen moet. Waar, wat gaat een, een stap zijn? Wat gaat een focus zijn voor jou de komende jaren? Nou ja, ik denk dat we, dat we nu uh, het, het vangen. Dus uh, hoe we, de, hoe we op, met zo'n klein mogelijke footprint uh, het eten boven water krijgen. En mm. nu, nu wordt het volgens mij zaak om niet meer alles de, uh, de, de, de grens over te uh, te schieten. Maar, maar uh, ze in, uh, in Nederland ja. te houden. Ja. Ja. Um, dan zijn er natuurlijk meer dingen die, die ook lastiger gaan worden in de toekomst. Hè. Er worden steeds meer windmolens ook in, in het water uh, uh, gezet. Dus die, die vrije zee waar je het straks over had, uh, die is steeds minder vrij. Hoe kijk je daar naar? Nou ja, dat hangt eigenlijk ook samen met dat derde schip. Uh, ja, Er komt natuurlijk steeds minder ruimte op zee. Dus uh, ook vanuit die gedachte is denk ik niet dat het dat het slim zou zijn om er nog een schip bij... Ik wil de, de ruimte verkleinen en dan zou je er een schip bij nemen. Dat, dat lijkt me niet verstandig. Dus uh, ja, ik hoop dat er ruimte genoeg blijft voor, uh, voor ons om te kunnen blijven vissen. Maar uh, inderdaad, dat zien we wel als een, uh, als een nou, bedreiging, nou, ja. een uitdaging. Een uitdaging zou ik Een, een uitdaging met, een, met enige bedreiging, uh, ja. bedreiging erin. Ja. Um. Pulsvissen wordt, uh, wordt hier nog eventjes gevraagd. Wa wat roept dat bij je op? Nou, ik ben bang dat dat een gepasseerd station is. Ja? Ik denk, uh, ja, dat vanuit Brussel is dat dan. Uh, vanuit ja, vanuit een Franse lobby eigenlijk is dat uh, de nek omgedraaid. En mm -hmm. ik, ik denk dus niet dat we dat terug gaan, uh, gaan krijgen. Of. Uh, ja, het zou gek zijn, want het is innovatie en iedereen ziet, denk ik, dat het. Uh, uh, nou ja, een, een, een, een enorme verduurzamingsslag uh, uh, ermee gemaakt kon worden. Maar ik ben bang dat we dat vanuit de politieke uh, agenda niet, uh, niet terug gaan krijgen. In hoeverre ervaar je de politiek als, als een, een bedreiging of als, als een last in je bedrijfsvoering? Je hebt al meerdere dingen genoemd vanavond, hè? van Brussel remde dit, dit zit niet mee. Nou, Hoe ik kijk je naar de politiek? Ik zie niet per se al, ja... Ja, ik zie dingen niet zo snel als een bedreiging. Maar, uh... Wat zou de politiek kunnen doen om jullie um, nou ja, letterlijk of figuurlijk meer ruimte te geven voor jullie ondernemerschap? Nou ja, dat, dat, ja, dat is lastig. Kijk, wat ik al zei, er komt, er, we krijgen steeds minder ruimte op zee. Ja, ja en om vanuit... Ja, wat zouden ze kunnen doen, ze zou, ja, dan, zou er, dan zou er in de energietransitie een andere weg ingeslagen moeten worden. Want ik bedoel, de, de ruimte is nou helemaal beperkt. Ja, en als we het vol gaan zetten met windmolens, dan doe ik concessies aan. aan dan moet, het, moet iemand anders wijken. En dat is dan de visserij. Dus, ja, dus enerzijds een mooie stap in de duurzaamheid, maar anderzijds zit het jullie duurzame visserij weer in de weg. Zou het kunnen zitten? Maar ja, misschien, ja, misschien is er wel. Uh, misschien uh, komt het. Uh, ja, komt het er op een of andere manier toch wel weer ja. bij elkaar? Weet... Hey, even een, een blik in de toekomst. We zijn 10, 15 jaar verder in de tijd. Is de hele visserij overgegaan op elektrisch vissen? Is dat denkbaar? Nou, dat denk ik. ik... Dat denk ik wel, vanuit de onderhoudsperspectieven, vanuit ondernemerschappen. Wanneer ja. je, ziet, nou, je ziet het in auto's al terug, hè? de Tesla's, ja, uh, ja. die gaan over de miljoen kilometer heen. Dus uh, ik, ik, ik zie vanuit dat oogpunt dat uh, veel, mensen, veel schepen en visserschepen hierop... Uh, dat, dat wordt gewoon de nieuwe, uh, de nieuwe manier van varen. Dat is ja. wat je wel voorspeld. Ja. ja, en uh, het zou dan mooi zijn wanneer... Uh, ja, kijk, we hebben nu aan boord nog, nog wel diesel en gasolie nodig mm -hmm. natuurlijk, want... Uh, we hebben gewoon nog geen batterij waar zoveel energie in kan, dat we er een week op varen kunnen. Maar wanneer die technologie ook uh, nou ja, door innoveert... En dan ben uh, jij de eerste die, uh, die zo'n batterij uh, koopt. Nou, dat, ik weet niet wat die kost. Dus, of die <laughs> ja, nee. ja, dan moet je je vader even niet aankijken. Je, je, houdt, je houdt dat niet tegen. Nee. Uh, je ziet het nu al wel in de passagiersscheepvaart. Uh, zie je het... Uh, het is nu nog kleinschalig, zoals in de Haven dat er mm -hmm. een vol, uh, schepen helemaal elektrisch waren. Maar, dat, uh, ja. maar het is denkbaar voor de het toekomst? Is, uh, ja, het is zeer ja. zeker denkbaar. En als we nu even iets kleiner kijken, de thuishaven uh, is Urk. Daar is het allemaal uh, begonnen. Uh, jullie onderneming vanuit Flevoland. Wat kan die provincie Flevoland voor jullie nog doen? Voor de visserij? Nou ja, de schepen kunnen niet meer, kunnen. Die zijn op Urk gebouwd, maar dan kunnen ze niet meer terugkomen. Dus een, wanneer de buitendijkse haven er zou komen en die, uh, afsluit de de sluis zou uh, uitgediept worden, dat zou, uh, dan zou Urk weer thuis haven kunnen worden. Dus, dus dat, dat is een stiekeme oproep aan de provincie. Geef ons onze haven terug. Ja, ja dan, zo, uh, dat is een uh, wensdroom van ons dat we het onderhoud aan de schepen dat dat allemaal weer in de thuishaven uh, gebeuren kan. Dus Want, uh, heel graag ja. weer dichter bij huis ook dat stukje kunnen doen. Ja, ja. ja, de buitendijkse haven die er steeds maar niet wil komen, die is daar heel belangrijk voor. Terwijl uh, visverwerkende industrie mm -hmm. en de apparatuur voor uh, de visverwerken aan boord, mm -hmm. dat komt eigenlijk... In het grootste deel van West-Europa komt dat uit Urk. Ja, ja komt uit het binnenland eigenlijk. Ja, maar dus het maar zou breng, eigenlijk het, Urk, breng het weer dichterbij. Het zou voor Urk heel goed zijn, maar ja, voor ons als bedrijf zou het minimaal en in de marge zijn. Ja, het zou lekker zijn wanneer je onderhoud weer op Urk zou Maar wat zou jouw, Dat is de wens van je vader. Wat is jouw wens? Wat als, de, als je morgen een ingreep mocht doen bij de provincie of een zak geld zou krijgen, wat zou je ermee doen? Nou ja, uh, ja, dat heb ik zo nu niet paraat. Maar we, we hebben vanuit de provincie wel eens. Uh, nou ja, met het, uh, het Pulsvissen uh, was de provincie ook uh, sterk betrokken. Mm -hmm. Dus. Nou goed, dat ligt op politieke redenen, ligt dat, uh, ligt dat stil. Dus uh, ik weet niet wat ze daar uh, aan. Uh, maar daar had je ze nog wel graag aan uh, een slag zien maken. Ja. Nou ja, ja en, uh, en, en misschien toch ook wat meer. Nou ja, ik, als ik dan die oproep aan, aan, de, aan de provincie zou mogen doen, dan zou ik toch zeggen: toon, toon wat meer lef. Want we lef hebben... in wat? Sorry? In wat? Waar moeten ze lef in tonen? Nou ja, in wat uh, ambitieuzere plannen. Uh, ja, zoals dit ook, uh, waar we mee begonnen zijn. Uh, dan, dan is niet alles vooraf afgekaderd en uh, vooraf berekend. En dat hebben we bij de provincie wel gemerkt. Dat je, uh, via, dat je dat alles vooraf al helemaal ja, afgekaderd is. Dus Ze mogen zich zijn, best iets meer laten verrassen... en jullie ondernemerschap daarin wat meer ruimte geven. Ja, zo schrijf uh, ik Een, een open zee. Tot slot, uh, als we morgen uh, massaal naar de visboer gaan, wat moeten we kopen? Wat is nou echt de allerlekkerste vis, Klaas? Tom. Ton? Ja, en Tarabot. Tarabot vind ik persoonlijk het, uh, het lekkerst. Vooral de jonge Tarabot. Die is, uh, ja, het is echt... Uh, het verveelt nooit. Je hebt een, je en, er je, nu al trek in, ik zie het. En de langoustine is dat is ook een, uh, echt een aanrader. Is dat. Eens, Hendrik? Uh, ja, ik ben het niet eens eens. Ik vind zelf uh, vind kokie is het lekkerst. En wie maakt het lekkerst? Nou, ik kan... Als het kokie, op kokies aankomt, kan ik zelf ook wel een klein trekken Kijk. in de keuken. Hoor. Voor de kokies moeten we bij uh, Hendrik zijn. Heel veel dank dat jullie hier uh, vanavond waren en jullie uh, verhaal met ons gedeeld hebben. En de volgende editie, en dat is tevens de laatste editie van ondernemers van Eigen Zeebodem... gaat plaatsvinden in kerstige sferen, want wij zijn er dan op 15 december. En dan gaan we natuurlijk verder praten over eten. En wellicht word je dan ook wat geïnspireerd voor je kerstdiner. We praten dan met Eva Flantua ondernemers neemster in de foodscene met Studio Daags en met haar vader Gerard en hij is uh, chef en eigenaar van Boer Kok. Dus uh, laat je ook dan weer inspireren op 15 december. Dank voor het kijken.